Eerste prio 1 melding van vandaag. Een as. Awesome. Oftewel een brandstichter. Samen blijven. Een voor alle Schoten gelost! Dekking zoeken, dekking, zoeken, dekking, zoeken, dekking zoeken. Oh. Politie, je bent aangehouden bij elke verdachte wegen wordt onmiddellijk geschoten. Mijn collega gaat naar je toe. Hallo mensen, leuk kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 lspd en morgen. En vandaag ga ik een part met deze oldtimer Volvo V50. Gemaakt door een lid van team MOH. Ik weet eigenlijk niet of hij zelf een kanaal heeft komt in beeld. Dat ga ik hem dadelijk even aanvragen. In ieder geval, ja, de Volvo V50 lang al uit dienst. De lichtbalk die erop staat was geloof ik een test. Is zo te zien nooit erdoor gekomen. Want ik heb ze wel eens op een Camar voertuig gezien. Maar voor de rest nergens anders op. We hebben stop, we hebben oranje en we hebben oe, fel zoeklicht. Nou, voor de rest uh, gewoon uh, sirene. Wij gaan lekker de straat op. Yes, en uh, geen bijzonderheden om te melden tijdens deze dienst. Recht voor mij staat een zieke auto. Ah, die hebben jullie al eens gezien, natuurlijk. Maar uh, nu nog een keer een Volvo XC90. Super vet staat op de cavalcade uh, plek, ik weet niet wat het, hoe je het dat uitspreekt. Ik ga het volgende keer en die is dus voor vet. 8, 8, 8, 8, 8, 5, no. Hij slengert wel een beetje, dus dat is eigenlijk een mooie... Uh, toch een mooie gelegenheid om hem even van de kant te zetten. Ja, tuurlijk. Ja, samen met politie stop gaat ook politie volgen aan. Ik moet natuurlijk wel nog even blauw aanzetten. Dit een beetje raar. Ik weet niet wat hij gaat doen. Nu staat het op volgen. Nu volgt hij ook. Wat oh, is hier een handje? Nou, mooi toch. Uh, er, was, er waren geen bijzonderheden bij het uh, controleren van het kenteken, dus dat is goed. Hallo! Ga je aan de kant zet, is het slinger over de weg. Ik weet niet of je met de telefoon bezig was, hebben heb je niet gezien, dus dat is uw geluk. Of dat u iets heeft gedronken of uh, drugs heeft gebruikt. Ik wil in ieder geval even een rijbewijs van u zien. Oké, okay, en heeft hij iets gedronken? Uh, nee. Heeft hij drugs gehad? Uh, wat boeit dat jou? Nou oké, okay. u mag in ieder geval even blazen voor mij. Daarna gaan we nog een speekseltest afnemen. Een mooie auto heeft hij dat wel. Oké, okay, maar gaan okay. nog even speekseltest. En ondertussen gaat de alcoholcontrole uh, even zijn werk doen. Nou, die is te veel, hebben we al gezien. En ze heeft ook nog eens cocaïne gehad. Dus je mag uitstappen. Uh, driver. Ik ben aangehouden vrij door een invloed van alcohol en drugs. Niet de antwoord verplicht. Recht op een advocaat. Kunnen je niet veroorloven krijgt u er eentje toegewezen van ons. Heeft begrepen wat ik zojuist heb gezegd? Ik denk het wel. Mike, dat lijkt me ook niet helemaal. Een van... Ga je een transportje naartoe <laughs> Dit zijn denk ik parkeerplekken, of juist niet. Maar hier staat valid parking, valid parking. Oh dus ik ga hem daar neerzetten, mevrouw. Dan mag je hem ook uh, ophalen als u weer uh, nuchter bent en vrij. Hoe oh, snel, autootje. Dus hier, heel mooi. Licht staan aan, gaan we vanzelf uit, begrijp ik. Hm. Eerste pre melding van vandaag. Een arson. Awesome. Oftewel een brandstichter. Links vrij, rechts vrij. Rechts vrij, ja. Rij. Er komt een boom! Niet schrikken! Oh, ik rij eens verder. Hallo, vertel! wanneer we arrive, we a female ramming in that direction. I think she carry a motor, tof. Oké. Okay. Een uh, redelijk gevaarlijke verdachte dus. Een verdachte met een molotov cocktail rent in deze richting. De eerste persoon die we zien rennen, daar zo. Staan blijven. Staan blijven. Je wordt geteist. Stoppen! Molotov op de grond leggen? Ja. Een aangehouden verbrandstichting. Niet. niet de antwoord verplicht. Ik heb de Molotov, oké. Okay. Ik wordt meteen opgehaald door mijn collega. Brandweer rond het daar of wij ronden het hier uh, af. Of we hebben het hier afgerond, dus wij zijn weer vrij. Proberend vest aangedaan voor een persoon met een vuurwapen. Zo'n vrouw zijn een verdachte met een vuurwapen. Blauw gaat uit. Ik zie niemand. Geen vrouw. Dat is gevaarlijk hè. Oeh, dat is geen vrouw. Stond er female of male? Dat is een taser. Wapen laten vallen, politie. Wapen laten vallen bij Een verdachte beweging wordt niet zo laten vallen, dan kunnen ze afgaan. Elke verdachte beweging wordt er onmiddellijk geschoten. Hand weg bij vuurwapen. Oké, okay, ben aangehouden. C, alles veilig onder controle, dus uh, eenmaal aanhouding. Ik ga maar eens wat weapons removen, want ja deze hoeven we niet. Weapons. Remove current weapon. Current weapon. Zo. Uh. So. Ik weer aan het vest kan we uit. En ja, meteen maar verder naar een verdacht voertuig die zich hier zou uh, bevinden in de buurt voor gevaarlijk rijgedrag. Zullen dus we gaan eens kijken wat hij helemaal uitspookt hier. We rijden nu ongeveer parallel met hem. Niks vrij. Voor... Oh, een boogje wordt te ruim genomen. Nou, dit zou moeten zijn. We rijden maar liefst. 10 km per uur. Hij rijdt iemand aan. Nou, stop niet. Zij heeft de volging. Hier een stopteken. Zet op die meneer. oeh, god voor uitstappen. Schoten gelost. Dekking, zoeken, dekking, zoeken, dekking, zoeken, dekking. Naar 1202 OC komen, OC, komen all units. Busje. busje kleren Mappen. Oké, okay, wapensbergen. Okay. Nou, hij stapt daar en begon te schieten. Na een paar schoten te lossen door zijn raam en mijn raam uh, wist ik. Nou, dan komen we nog even aan, zo van uh, Of hij, uh, hun, nee toch hun. Um, wist ik toch nog weg te kunnen rennen? Ik ben wel in mijn hand en mijn arm geraakt. Nou, dan kunnen we altijd even een ambitje voor vragen voor mij dan. Uh, voor de rest uh, lijkt het rustig. Laat het even zo staan voor het geval dat... Uh... Zo, de weg is hier afgezet. en aan die kant gaan we ook de weg uh, even afzetten op nee, het, nou, het moment dat de ambulance komt dan uh, kunnen we dan kunnen we het weer snel openmaken voor ze OC. We komen daar heb ik hem allemaal geraakt twee keer Volgende borst, drie keer volgende borst, één keer daar zo. Maar zoals je ziet in mijn arm ben ik ook geraakt. Veel bloed verloren in zijn vinger heb ik hem zelfs nog geraakt. Dekker. Toch. Ik hoorde de al komen. We wachten even. Ik kan natuurlijk niet zomaar weggaan met twee schotwondjes. Maar uh, wat ik begreep kunnen we het wel even snel hier fixen. Dat is de ambitoog Oké. Okay. ze uh, nee, dus moeten toch nog wat doorrijden. Dan ga ik even snel die j. Dan controle j weer en hier. En hier nog een, dan kunnen ze in ieder geval doorrijden. Me, no Kijk, op 1, I 2, hop, zeg hey. Armen helemaal schoon. Busje opgeruimd. Of ja, weggesleept. En... Nope, this one's gone. En we gaan een lijkschouwer vragen. To to ja, ja, ja. Oh. Deze melding is ten einde. Goed werk. Die zijn gelukkig altijd lekker snel te plaatsen. Oftewel nu. Nou en wij gaan door Onder, Tijdens het wachten op de ambu etc kregen we een paar meldingen Er was een dronken bestuurder uh, aan het rondracen hier zo Daar gaan ze zo meteen schieten en uh, wat was er nog? Een, uh, iemand die een contactverbod had genegeerd. Krijgen we nu weer, dus we zullen eens kijken. zou iemand moeten staan daar zo Help! ja Please. Ja. Officer. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja just ja I, I Listen, you need to get him out of here. Okay. Please. Can you help me? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Caucasian male, blonde hair, dark shirt, dark pants, light sneakers. Remain in the area. ATL 20 on suspect. Hoi, blijven staan. Hallo. Dit was hem toch, hè? Ja. Toch? Ja. Hallo. Kraat tegen je. Blijven staan. Ik wil je ID zien. Goed, handen laten zien waar ik ze kan zien. Ik wil je ID. Goed. We bij deze aangehouden voor het uh, niet houden van het contact, niet aan de regels houden van het contactverbod en je nog gezocht door ons. Dus uh, twee vliegen in één klap. Voorwerp bij die je bij mag hebben, ik ga je fouilleren. Dat hebben we met andere verdachten vergeten. Kijk eens aan, een vuurwapen, shaved keys. Uh, ik weet niet wat dat in kan houden. En uh, draadjes uh, knipper. dus... Misschien allemaal gereedschap voor een autodifstal. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We hebben een bankheist in downtown Vinewood. is nee, een verdacht in voertuig op de uh, Los Op het vliegveld, dat is dan uh, voor de Kamar. Daar ga ik niet uh, mij mee bezighouden. houden. 12 1201. Alles echt 1201. Lincoln 18. We in need of melding, verkeerscontrole assistentie uh, gevraagd door een tweede eenheid oh. oeh, die zag mij niet met een motor hier zo twee Volvo's, hoe is het mogelijk gek? Hoi hey vertel. Wat doek je snel? was de fucking snel, héback. Um, I guess you had to finish your donuts. Oké, okay, lekker vriendelijk. Ja, een uitzending want Who's going in gun for us, you of I Oké, okay. ga maar. Ik ga je coveren. Politie, je bent aangehouden bij elke verdachte wegen wordt ermiddellijk geschoten. Mijn collega gaat naar je toe. handen laten zien hij heeft een vest om, hij heeft een vest om dekking zoeken wapen laten vallen niet opstaan gewoon lege blijven Ben ik weer geraakt? Ja, hij heeft me weer geraakt. Nou, hij wou niet luisteren. Um, hij heeft, hij had wel een kogel weer aan het vest aan. Want je zag gewoon toen ik hem hier een paar keer inschoot dat er geen bloed kwam, maar een beetje zo'n grijzig spul. En dat is voor mij een teken tot hij uh, <coughs> wel geraakt werd, maar dat hij niet uh, in het lichaam kwam. Nou, als jij je schreden er nou gewoon uitzet, ambu is er bijna. Jij losse met de armwil, blijkbaar. Doei! En we gaan langzaam door naar de laatste melding. Dat is weer mooi geweest voor vandaag. Ik uh, hoop dat jullie het tot nu toe leuk vonden. En we gaan eens kijken oh, naar Jij rijdt zonder licht. Een bericht voor alle wagens. Wagen. We hebben een car on fire in Davis, code 3. Nu heeft hij zijn licht aan. Toch, ja. Nou, we gaan even een ander plekje zoeken. Deze melding is ten einde. Stel hij wil er nu vandoor ben ik sneller daar naartoe dan... Uh... Hallo Hi. Ja, waar je je lights off. It's not that dark is it? Jawel, eigenlijk wel ik wil je een Krijg je een keur voor Oké, okay. goed meneer, het volgende mag ik even uitstappen. U wordt nog gezocht namelijk, ik kan niet zien waarvoor je handen waar ik ze kan zien. Geen rare bewegingen maken. Voor mijn veiligheid ga ik je nu boeien. Dat kan ik niet. Goed, wil je niet meewerken? Of... Uh, ik ga even de thesis gebruiken. Ik kan even niet anders om hem nu wel aan te houden. Dus hij gaat liggen. En met deze aangehouden. Kom jij doen? Wat zie jij? Nee, ik maak geen grapje. Nou, Transportje hier naartoe wc. En dan ga ik iedereen bedanken voor het kijken. Shoutout dus naar de maker van de Volvo V50. Um, en voor de rest.. Uh, ik zie ik graag over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Ik wim even wel hele grote ogen nu. Uh, nou, boeiend. Tot de volgende. Doei!